wel kijker. Ik ben Mirjam en ik vind het leuk dat jij weer kijkt naar een nieuwe video. Ik praat een beetje zachtjes, want het is nog een beetje vroeg. Ik ga zo even werken en daarna ga ik deze jongen openmaken. Dus als ik terugkom van mijn werk, ga ik opnemen wat ik gekregen heb. Want ik heb weer meegedaan met de swap. Afgelopen zomer met de Summerswap, maar nu met de Kerstswap. Oh, ik kan er niet tegen. Als er al een pakketje in huis is en ik moet het dicht laten. Maar, jullie zien me zo terug. Voor jullie gaat het heel snel. Voor mij dus het acht uur. Tot later. Ja, daar ben ik dan eindelijk. Hebben jullie me gemist? Ik heb jullie wel gemist. Ah. Maar goed, ik ben er. En ik heb de hele dag hier aan zitten denken. Ik kan hem gisteren natuurlijk al wel ontvangen. Maar toen kon ik hem nog niet openmaken. Want we waren live bezig bij YouTube Go. Pictionary. Althans, we waren Pictionary aan het doen. Tamara van Tammy t Die kan ontzettend leuk tekenen. En die ging dus tekenen. En wij moesten allemaal raden. Wat ze tekende. Nou, dat was hartstikke leuk. Dus daarom kon ik deze niet openmaken nog. Ik weet dus niet van wie ik deze gekregen heb. Dat weet ik dus nog niet, hè? Agressie! Heb het toch schaaf hoor. Ja, dat weet ik toch. Ha, surprise! Er zit niks hier in. Ik denk, nou, er zit vast een vaste brief in van wie het is, maar dat weet ik nog niet dus. Nee, dit is gewoon echt hartstikke leuk! Nee. Van zal het hierin zitten, dus het wordt nog spannend. Een mooi kerstpakketje omheen. Ik vond het wel een beetje spannend. Gewoon... Ik denk wanneer. Oh, wanneer komt die nou mijn pakketje? Er zijn nog veel meer YouTubers die hier aan meegedaan hebben. Want YouTube Go die organiseert dat soort evenementen. Ik ben zelf ook uh, een soort van. Ja, wat is het eigenlijk? Organisator van YouTube Go. Nou ja, In ieder geval, die organiseert dit soort dingen voor samenwerkingen met YouTubers. Alle links, waar ik het nu over ga hebben met jullie, zet ik in de beschrijving. Je klikt er maar op los en dan wordt een playlist gemaakt. En ik heb natuurlijk ook voor iemand iets gemaakt. En als je dat nog weet van de vorige keer, van de zomer, Toen heb ik nog iets leuks gemaakt ook. En nu, ik denk dat ik er nu ook wel weer wat leuks van gemaakt heb. Maar dat zie je dus bij degene waar ik een... Uh, Zwakke heb voor heb gemaakt. Nou. <lacht> read me. Hey, het is iemand die Engels kent, hoor. Jeetje wat een doos vol. Dat is toch abnormaal. <lacht> Oké. Okay, we gaan uh, read me. Dat betekent dus lees mij. <lacht> Fijne feestdagen. Ik ga niet naar de naam kijken nog. Want dat vind ik niet leuk ga kijken of ik eruit uitkom als, het, als ik het lees. Lieve Mirjam, ja dat ben ik. Ik heb jou dit jaar pas leren kennen via YouTube. En blij verrast ging ik jouw video's bekijken. Wat ben je toch een leuk enthousiast mens. Je werd er, word daar blij van. Ik volg jouw video's. Samen werken we aan een nieuw kanaal. YouTube It Is. Jij verdient zoveel meer kijkers en ik. Wens jou dan ook voor 2021 de duizend abonnees. Oh, dat zou vet zijn, hè? Wat leuk, wat een lieve woorden. Oh, ik ben er niet blij van. Maar van wie is het nu? Want ik heb de hele tijd mijn hand erop. Dan ga ik lezen wie het is. Van Janneke! Oh, wat leuk. Janneke Scheven. Dankjewel, Janneke. Ik ben nu al blij. Ik heb de cadeaus nog niet eens uitgepakt. Oh, wat leuk. Jeetje, dit is echt zo'n leuk. leuk, dit is echt leuk om te doen. Als jij een YouTube kanaal hebt en je denkt van ik wil iets leuks doen, dan moet je echt hier een keer aan meedoen. Het is gewoon een feest. Het is gewoon een feest. Het is gewoon, ja, eigenlijk cadeaus uitwisselen die je dan voor elkaar koopt. En uh, ja, het is gewoon een verrassing van eigenlijk een vreemde in principe. Nou, goed. Ik ga, maar boven, ik ga bovenop beginnen. Hey, dit is wel best. Ik ga deze even opzij zetten. Here we go. Cadeautje nummer 1. Wat is dit? Het is zacht en het is... Top, top, top. Nou. M&M's. Oh, die gaan er wel in. Een mix zelfs. Van chocolade Crispy en Peanut. Nou, hè? Die gaan we opkamen. Jeetje, het is echt zoveel. Dat is echt niet normaal. Wat zit hierin dan? Ketootje nummer twee. Oh, jongens. Volgens mij weet ze dat ik van lekker eten en snoepen hou. Ja, natuurlijk. Ze kijkt de video's, dus ze Oh, kijk. Popcorn! Zouten popcorn, helemaal goed. In de magnetron. Lekker hoor. Ja, dit gaat wel even duren. Hè? Oh, hé. Hey. Deze is heel licht. Het rammelt niet. Hmm. Ja, ik kan maar gaan raden. Wat is dit? Wat is dit voor leuk? Oh, <laughs> natuurlijk! Dat is de popcorn beker. Dit is leuk voor de video. Als ik filmpje ga kijken, poppen de pop. In het bakkie, hop, en dan... Lekker hoor. Superleuk. Volgende. Oh, het is gewoon nog één. Ja, so, mijn, kind, mijn kind krijgt er dus ook een zakkie heen. Dat is, uh, dat is uh, logisch. Nog een zakje. Dit dan. <tog een> zakje> ja, nog een zakje. Oh, ik word helemaal dikke dikke. 53. Oh. Oei. Dat was alles zwaar. Oh, Ik zit het los in. Wat doest dan mee alles zo in het pakken? Oh, zooi. En ik rouw ze er gewoon weer af. Wat is dit? Keramische mok. Oei, hey, dat is altijd leuk. Oh, nou, wat vind ik! Leuk. Kijk nou. Koekie! is voor hot cocoa, ik maak hier een lekkere zootje van, dat vind ik gewoon leuk. En dit zijn dan marshmallows. Hé, hey, dit is leuk, dit is echt fantastisch. Wat ook leuk is, als je het niet gebruikt als beker, kan je er een leuk plantje zetten met uh, sprietjes. Super tof, ik vind het leuk. Wat een originele beker. Wat is dit alweer? Ik weet het al! Wat? Ja! Wat mooi! Ik voelde al aan de vorm dat het een giet... Oh ja! Deze is super tof! Oh, wat leuk! Prijskaartje nog aan? Nee, grapelijk. grapje al. aan maar ik geen prijskaart. Chique chique zo Superleuk. Ik heb er nog twee. Dit. Wat is dit dan? Wat is dit? Oh, ja. Leuk. Fotolijstjes. Oh, nee. Nee, nee, nee. Zo. Ja, toch. Dit is echt zo'n hele... Dikke. Kijk, oh God, ik ben van me aan het uitpakken, maar dan laat ik het wel goed zien naar jullie allemaal. Kijk, dit is een hele, uh, ja, een diepe, zeg maar. Dan kan je ook gewoon nog wat voorzetten, eventueel of zo. Oh, dit is echt zo helemaal, past zo helemaal bij mij. Oh, laatste. Oh ja, nee. Jongens, hier zit een verhaal aan vast. Ik ga deze openmaken. Ik weet nu al wat het is. <laughs> Dit gaat mijn leven redden. Ja, je zou het niet zeggen, maar het gaat echt mijn leven redden. Want het is een snijplank. En als je mijn video's volgt, dan weet je dat ik hierop zat te wachten. Want ik ben aan het koken gegaan. En ik gebruikte elke keer een glazen plank, jongens. Dat is geen aanrader. Alles vliegt over een hele aardig heen. En nu heb ik een uh, mooie hout snijplank. En ik heb een lege doos. Oh, dit is echt fantastisch. Ik moet je zeggen, ik, ik kon dit wel even gebruiken, zeg maar. Wat lol en positiviteit in mijn leven. Ik probeer er natuurlijk allemaal wat leuks van te maken, maar dat valt toch allemaal niet mee. En ik ben echt zo blij... Dat ik hier aan meedoe en dat ik hier aan mee mag doen. Dat dit eigenlijk op mijn pad is gekomen. Op de een of andere manier. Ik hoop dat het jou ook gaat helpen. Er zullen vast ook wel andere YouTubers zijn die hier aan meedoen. En mijn video dan kijken. Want we gaan allemaal een playlist maken. Die zit hier allemaal onder. En dan staan al die video's staan daarin. Allemaal mijn blije mensen. Die allemaal een heleboel leuke cadeautjes hebben gekregen. Van een andere YouTuber, dus eigenlijk een compleet vreemde. Maar eigenlijk, als je al elkaars video ziet, dan ken je elkaar toch een beetje. Je krijgt toch een soort van band. Een videoband. <laughs> God, wat een flauw grap. Maar ik heb dus ook voor iemand een uh, cadeau gemaakt. En mijn zwapmaatje, zo noemen ze dat bij YouTube Go. Mijn zwapmaatje was Tammy T-Talks. Tammy, als je ja, zit te kijken, wat vind je ervan? niet ja, makkelijk gemaakt geloof ik. Maar dan moet je even kijken in de in de link. In, in ik ga die van Janneke in het i'tje mikken. Daarom. En die van Tammy ga ik in het i'tje mikken. Daarom. Janneke super bedankt voor deze ontzettend leuke cadeautjes. Ik ben er heel erg blij mee. Ik ga de boel opruimen en uh, ik wens jullie allemaal hele fijne feestdagen en een super 2021 dat we 2020 maar snel uh, mogen vergeten ik vond het leuk dat je keek naar deze video en uh, dat je helemaal tot het einde bent gebleven ik zie graag de volgende video en uh, oh, wacht even ja vergeet niet te liken natuurlijk genoeg geluld nou ga dan weg ja ik zie jullie de volgende video Toedels!